15 juli is het 26 jaar geleden dat het oosten van Frankrijk werd opgeschrikt door een enorme aardbeving. Per jaar vallen er gemiddeld maar liefst 20.000 doden door dit krachtige natuurgeweld. Ik ben Fred Heindijk uit Deventer en ik heb in 1996 met mijn gezin een aardbeving in Frankrijk meegemaakt. We lagen te slapen. Onze dochter lag in een tentje naast de caravan. En we dachten van, nou, uh, toen dat gerommel aan de caravan begon... ...van nou, een stel lui waren bezig om uh, lolligheid uit te halen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn, want uh, ja, iedereen stormde naar buiten van... De, ...blijf van mijn caravan af. Maar ja, er was geen mens te zien. Het was de aardbeving. Aardplaten die lopen dus op heel veel plekken over de wereld. Maar grappig genoeg loopt er niet echt een hele actieve aardplaat door Frankrijk. Er ligt er wel een en die is heel af en toe actief. Maar land niet zo actief als de meeste andere platen. Dus deze man heeft best wel wat pech gehad. Toen ik wakker werd, hoorde ik dus het schemerlampje aan het plafond tegen het dak aanslaan. Zo hard ging dat. Zo hard ging dat. dat is heel vreemd. Dat is, dat is moeilijk te beschrijven wat je dan voelt. Alsof je... Ja, of je lichtelijk aangeschoten bent, dat je een beetje op je benen loopt te zwimelen, uh, uh, je raakt uh, een beetje gedesoriënteerd. Het gevaar stond dus vooral in het feit dat je huis kan instorten en dat je niet op tijd uh, op de juiste plek staat en dus onder een puin komt. Het bewegen van de aarde, je moet je vasthouden aan de kerven. De flits doe je heen van. Ja, heb ik uh, gisteren te veel gedronken? Nee, helemaal niet. En... Zo schieten er allerlei gedachten door je hoofd heen. Al je zintuigen staan op scherp van wat gebeurt hier, wat moet ik doen, waar moet ik heen? Wat ga ik doen? Hoe moet ik het doen? Wat kom ik tegen? En dat zijn allemaal elementen die flitsen je door, door je hoofd heen en ja, dan ga je maar uit een bepaalde routine ga je dingen doen. Op het moment dat je een aardbeving terechtkomt, moet je snel handelen. Zo binnen 10 tot 20 seconden wordt die aardbeving alleen maar zwaarder. En op het zwaartepunt moet je ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld onder een bureau uh, zit en dan vastpakt aan uh, de paal van het bureau uh, of in een deurpost staat. Dat zijn toch wel de plekken die enigszins uh, makkelijker overeind blijven en bescherming bieden tijdens een aardbeving. Maar dan loop je de camping af en je loopt naar het dorp toe en dan uh, zie je toch uh, puin op, op de grond leren, uh, puin op, op, op, op geparkeerde auto's. Uh, nou, dan zie je, nou, dat is toch wel uh, schoorstenen die afbraken, gevels die... Uh, die omgevallen zijn, dat is toch wel aanzienlijke schade. Want volgens mij was het 5,1 op de schaal van Richter. Dus dat was toch best wel een forse. Ondanks dat aardplaten toch nog maar twee centimeter per jaar... langs elkaar heen schuiven, uh, kan er zo'n kracht ineens bij vrijkomen... ...dat het ineens plotseling gaat en je dus een hele sterke aardbeving hebt.